Goedendag, ik sta hier voor het Enginia event 2017. Een inspirerend event met een thema, ik moet even op mijn briefje kijken, um, van 3D engineering naar digitale productie. Daar gaan we vandaag meer over horen. Ik ben heel erg benieuwd, er schijnen goede sprekers te zijn, inspirerende workshops. Dus uh, kom maar even met me mee. aftrap is geweest. Ik was bij de opening en het was interessant. Ik ben erg benieuwd naar de rest van de dag. De opening ging over innovatie, innovatie, ontwikkeling. De opening hè, die ging over innovatie, inspiratie en ontwikkeling. Er is ontzettend veel te leren nog in dit hele vakgebied. Um, er zijn heel veel kansen. Bij die kansen komen ook verantwoordelijkheden en het is een hele interessante vraag hoe dit zich alles verhoudt tot de maatschappij om ons heen. Goed, ik ben heel benieuwd naar de rest van de dag. Ik uh, ben benieuwd, wat doe jij hier? Nou, ik ben hier vandaag uitgenodigd door Nginia om uh, de mensen te laten zien wat voor tools ze kunnen gebruiken om hun CAD applicatie op de juiste manier te bedienen. En ja, de mensen die ook bij Nginia werken en de klanten van Nginia zijn natuurlijk het juiste publiek om... Onze 3D-muizen en 3D-tools te gebruiken. Ik sta hier bij Serious VR. Dat klinkt heel serieus, maar het klinkt ook heel leuk. Ik, ik ken VR alleen maar van de gameconsole met spelletjes. Uh, wat doen jullie hier op het Nginia event? Nou, wij maken uh, virtuality trainingen uh, voor de industrie. Dus, nou, en Nginia is natuurlijk ook bezig met uh, virtueel dingen maken, modelleren en uh, solid Edge. Um, en wij uh, wij we kunnen die informatie gebruiken zeggen, om onze trainingen te maken. Okay. Dus het is aanvullend aan elkaar. Word nee. Nee, nee, nee, nee. De dag is nog heel kort, maar er is al een speech geweest, een opening. Ja. Heb je al wat opgestoken?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 Zo, dat is een kasteeldeur. Ik heb een, um, echt een hele leuke dag gehad. Ik moet eerlijk zeggen, ik had niet verwacht dat het ook gezellig zou worden. Dat het leerzaam zou worden, dat wist ik wel zeker. Maar ook gezellig, nou, om eerlijk te zijn dat wist ik niet zeker, maar het was ook gezellig. Het ging vandaag heel veel over de toekomst. Uiteraard ook over het heden, maar ook over de toekomst. En met alles wat ik gehoord heb vandaag, zie ik die toekomst gewoon goed tegemoet en ook vol vertrouwen moet ik zeggen. Dus ik ben heel benieuwd naar alle innovaties en ontwikkelingen. Tot volgend jaar zou ik zeggen.